Nou, om u een beetje idee te geven van de woning aan de binnenkant neem ik even mee. Als goed is dus heeft de eigen de voordeur opengelaten. We hebben vandaag prachtig mooi weer erbij. Nou, we komen hier meteen uit uh, in de woonkamer. Mooie, massief eiken vloer. openslaande tuindeuren. Lekker een lichthuis. Om even doordraaien naar de voorkant. Dan kijk je inderdaad direct op de vestie uit. 2004 aangebouwde keuken met valet, hooggestelde keuken met apparatuur. En als die er zo doorlopen, dan komen we achterin de heerlijke zonnige tuin op het zijde. Nou, denkt u nou, dit zou een woning voor mij kunnen zijn? Maakt u dan alsjeblieft met het kantoor of komt u direct op het open huis op zaterdag 8 april van 10 tot 12 uur.